Goedendag, het weerbericht. en dan kijken we natuurlijk ook nog wel even naar deze vrijdag. Want ja, flink wat sneeuw in het zuiden en midden van het land, dat leveren dit soort plaatjes op. En het komend weekende wordt het niet echt warm, daar waar veel sneeuw gevallen is. Ik denk dat het dit weekend ook gewoon wit zal blijven. Het lage drukgebied dat zorgde vrijdag voor die sneeuwval in het zuidoosten van het land. Ook in het midden viel de sneeuw, in het westen was het meer regen. Het lage drukgebied dat trekt weg naar het zuidoosten en krijgen we te maken met een uitloper van een hoogdrukgebied. En die zorgt dit weekend eigenlijk voor heel rustig weer, droog weer ook, met wolkenvelden en toch ook wel zonnige momenten. In de loop van zondag komt er wel meer bewolking opzetten van het oosten en misschien dat er dan in Limburg later op de dag weer wat vlokjes sneeuw gaan. Vallen, ...maar of dat ook echt gaat gebeuren, dat is best nog wel onzeker... ...want we zagen het in de animatie, veel van die neerslag die gaat verpieteren. Komende nacht, dan is de sneeuw en de regen uit ons land verdwenen... ...en in de avond gaat het al breed opklaren... ...de temperatuur die gaat dan flink onderuit... ...de temperatuur daalt in het westen naar tot rond het vriespunt... Meer land inwaarts wordt het min 3 tot min 5. Het neemt wel weer bewolking toe in de loop van de nacht. En zaterdag overdag dan zijn er veel wolkenvelden, maar de zon breekt ook door. En naarmate de, de dag voordat neemt die kans op zon steeds meer toe. Met name in de westelijke helft van het land kunnen er toch in de middag flinke zonnige perioden zijn. De temperatuur die loopt overdag op naar zo'n 1 tot 3 graden. En de wind die waait uit het noordoosten en is overwegend zwak. De nacht van zaterdag op zondag wordt opnieuw een koude nacht met vorst... En zondag overdag dan komt er vanuit het westen geleidelijk aan meer bewolking opzetten bij temperaturen die opnieuw in de middag uitkomen tussen 2 en 4 graden. En zoals gezegd misschien dat er later in de, na, uh, in de dag in het zuidoosten van het land een beetje sneeuw gaat vallen wind waait ook nog steeds uit noord-noordoostelijke richtingen. En dan de dagen erna, nou dan blijft het in eerste instantie toch wel aan de ja, frisse kant. We zien hier het weekend temperaturen net boven het vriespunt. Maar ook maandag en dinsdag is dat nog het geval. Vanaf woensdag gaat de temperatuur weer wat omhoog en wordt het weerbeeld ook wisselvalliger. Fijn weekend.